De maand juni is in volle gang. Mensen die hun belastingaangifte op papier indienen, ja, die hebben nog een beetje tijd, tot, uh, tot 30 juni concreet. Uh, mensen die via TaxOnWeb werken, die hebben nog tot 15 juli om hun aangifte in te dienen. En uh, zij die met een accountant uh, kunnen werken, die hebben nog tijd tot 30 september. Er zijn heel wat mensen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen. Er zijn ook anderen die een uh, TaxOnWeb formulier krijgen waar al heel wat uh, is ingevuld. Maar toch niet alles. En daarom is Geert er komen bij zitten, onze belastingsexpert. Dag Geert. Goeiedag Simon. Hoe belangrijk is dat eigenlijk om die, die online aangifte toch eens grondig na te kijken? Wel, het is zo dat de online aangifte en ook het voorstel van vereenvoudigde aangifte ook maar de gegevens bevat. Die de fiscus ter beschikking heeft. Mm -hmm. Dus het loont toch altijd wel de moeite om dat eens dieper of verder te controleren. Ik denk bijvoorbeeld aan uw persoonsgegevens of de inkomsten, of die wel volledig vermeld zijn. Maar uiteraard ook en vooral uw aftrekbare uitgaven. Ja, want die geven recht op wat die wel volledig je, vermeld zijn. Wel, welke, welke mag ik zeker niet vergeten aan te geven? Wel, het is zo dat niet alles vermeld is en. De zaken die niet vermeld zijn, zijn onder andere de uitgaven voor kinderopvang. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan uw, uw leningsuitgaven in veel gevallen En uh, uw dividenden, uw, de vrijstelling voor de dividenden, uh, dat wordt ook niet vermeld. Dus dat is wel de moeite. Oké, okay, want daar, daar snij je wel iets belangrijks aan, die dividenden. Je hebt eens een, een voorbeeldprofiel gemaakt van een, uh, van een ouder koppel, dat toch zijn belastingen kan optimaliseren. Kan je al eens toelichten? Ja, uh, inderdaad, dat ging over een uh, gepensioneerde met een, een laag pensioen van 15.000 euro. Die krijgt een uh, voorstel van vereenvoudigde aangifte. En daarin staat vermeld dat hij geen belasting verschuldigd is. Nu, dat uh, lijkt, dat goed, lijkt roos, goed ja. ja. ja. maar uh, dat is het in, in zijn geval eigenlijk niet. Want uh, door uh, onze berekeningen bleek toch dat hij tot 451 euro extra kon terugvorderen uh, van de fiscus. En hoe komt dat dan? Ja, dat, dat is eigenlijk omdat hij een, een, vrijstelling, van, uh, een vrijstelling van zijn roerende voorheffing, een vrijstelling was in dividenden kon aanvragen uh -huh. uh, en zo roerende voorheffing kon terugkrijgen. Okay. En anderzijds, door uh, een deel van zijn roerende inkomsten uit Casbond uh, bijvoorbeeld aan te geven, ja. kon hij nog een extra 211 euro terugvorderen. Geert, die cijfers allemaal goed en wel, maar die komen niet zomaar uit de lucht gevallen neem ik aan. Hoe ben jij op die berekening gekomen? Nee, dat klopt. Ja. Ik heb daarvoor uh, Multitax gebruikt. Oké, okay, Multitax. Wat is dat voor iets? Nou, multitax is eigenlijk het uh, belastingsberekeningsprogramma dat uh, test- koop aanbiedt. Uh, maar Taxomweb berekent ook belastingen, dus wat doet Multitax dat TaxOnWeb niet kan? Ja, met uh, Multitax kan je bepaalde simulaties maken uh, die in uh, TaxOnWeb niet mogelijk zijn. Je kan ook je, je beroepskosten uh, uitgebreid uh, mm -hmm. simuleren. En het signaleert je eigenlijk welke belastingvoordelen je nog kan verkrijgen. Ja, dat, dat laatste is wel heel interessant, dat ik zeker niets vergeet. Wil jij ook onbeperkt simulaties kunnen maken, herinnerd worden aan wat je zeker niet mag vergeten voor je belastingaangifte, dan kan je als lid van Testaankoop tegen een kleine vergoeding Multitax bijbestellen. Klik op deze link.